Goedemorgen! Goedemorgen! Het is vandaag woensdag, no worries. Ik heb vandaag vrij van school, dus ik ben niet <laughs> aan het spijbelen. Want we hadden vandaag sowieso een ontwikkelingsdag. En dat kwam precies goed uit. Want mama en ik zijn onderweg naar Dressage Pro voor een Bucas de uh, Ambassadeurdag. Ik ben wel echt heel erg benieuwd wie allemaal komen. Want weet je bijvoorbeeld, een tijdje geleden waren we in Apeldoorn. En daar zijn we MyLive Met Animals tegengekomen. Ja. Weet je nou ook Ik ben er niet meer. Ik weet het ook niet meer. Nou ja, samen met haar vriend. Het was echt super gezellig En die komt vandaag sowieso. Ik denk dat Bianca ook zien. Ja, en Daan ah, is er. Daan. Jacob natuurlijk. Jacob. En daar zijn clinics van Tristan Tukker en van Rien van de Schaft. Ik zou eigenlijk ook meedoen met Rien van de Schaft, maar uh, ik heb nu... Nou ja, met Ivy lukt het gewoon niet omdat die net niet helemaal lekker in hun lichaam zit. En Blondie is natuurlijk ingespoten. Dat is heel erg jammer, maar ik kan helaas niet meedoen. Nee, we hadden ook wel verwacht dat het inspuiten dat het wat korter herstel zou hebben. Want toen we daar waren, toen zeiden ze van nou een weekje en dan kan je wel weer alles doen. En... Nou ja, een weekje dan kan je weer rustig opbouwen. Ja, oké, okay, maar dan zou je dus na twee weken weer alles kunnen doen. En uh, ja, uiteindelijk hebben we er toch voor gekozen om het herstel wat geleidelijker te laten lopen. Je ja. moet ook zeggen tijdens de kliniek van anne dat ik het nog niet mee vond vallen, jij? Nou, ze was wel, omdat ze het natuurlijk wat vaker heb gedaan, was ze wel wat makkelijker met de oefeningen doen. Maar het was wel best wel lastig. Ja, dus uh, ja, ik denk dat ze haar weg daar nog in moet vinden. Ze is dan ook uit balans. En dan uiteindelijk gaat de toch niet altijd voor de kliniek. Yes. Dus helaas kun je niet meedoen. Nee. Maar goed, aan de andere kant is er dan weer iemand anders die wel mee kan doen. Ja, precies. We zijn nu onderweg naar iets wat we niet uit kunnen spreken. Oh, dat is. Ik wacht ja, dat even. Ga je hoor. proberen? Ik ga, ik ga even Google Maps erbij pakken. Want het is echt het is iets met een Q en een A en een C. Uh, niet papendrecht. recht. Dres, tres, tres, Dressage Pro. Ik ga het door uh, Google laten uitspreken. Akoi. Akoi. Daar gaan we heen. Naar Akoi. Zo klinkt het best makkelijk, maar ja. je schrijft het echt op een vreselijke je manier. Je schrijft het als A, C, Q, U, O, G I, Akoi. Dus we zijn op weg naar Akoi. En in het Frans is het... Ajerir. <lacht> We nou, zijn we zijn er. daar. We gingen geen superkittens halen. Nee. <laughs> we eerst bij een kattenvrouwtje, geloof ik of zo. Ja, zoiets. En uh, nu zijn we op locatie. Je ziet nog niet zoveel. Ja. Nou ja, ja, het eerste wat ik herkende was de trailer van Haflingers King Bo. Die zijn er. Ja. Dus dat is in ieder geval gezellig. Ja, die herken ik. Volgens mij is dat het autootje van uh, dat Wifi. Nee, dat helpt. Het autootje van het Wifi. Ja, van uh, mijn uh, live animals. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan er binnen. En dan zien we het wel. Hello. Oeh, hey. oh, koud. Oh, wat een mooie staller. Ik, <laughs> ik, ik wil het hebben. Dit wil je hebben? Ja. Nou, dan uh, zeg ik. Uh, nog even doorsparen. Even de loterij winnen. Dat kan ook. moet je wel een lot kopen. <laughs> Dat helpt ook. Hallo. Hey. Ja, schat. Hey, goedemorgen. goedemorgen. Je staat al aan. Hey, goedemorgen. Goeiemorgen. Het is fijn dat ik Je staat. Je staat aan. De ja, precies. Hey Anita, goedemorgen. Hoi. dat daar ook een poster van Lucas? Wat? Ik dat daar een poster van Lucas? Ja. Is geen poster? Maar het is een reclamebord? Ja. En van Anku? Ik zie het. Kijk, koekjes. Je hebt blij.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 In ontspanning, in losgelaten, mijn lopen en mijn hand opzoeken, mijn hand aan. Oké. Okay. Ik ben inmiddels wat harder wildje, wilder. <laughs> en we hebben een tasje gekregen, een leuke stickdox opgenomen en ook weer leuke mensen leren kennen. Zeker, ik vond het een hele geslaagd dag, leuk om iedereen te leren kennen. Tessa rent naar de auto, dus dan kan ze niet meer praten. Stop, ik wil het niet zijn aan het filmen. Uh, we gaan nu naar huis en de hondjes halen. En leuk dat jullie gekeken hebben naar deze video. O ze zwait. Doeg. Dat is Sterre. heeft de kliniek gereden en uh, hebben hele leuke TikToks mee opgenomen. En nu gaan wij lekker naar huis. Het was een geslaagde dag. Zeker. En veel energie van gekregen. Ook wel heerlijk lekker. Ja. En dan zien we jullie bij een volgende video. Doei. Doeg.